De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Steeds meer mensen hebben een flexibel contract. De afgelopen jaren is dat aandeel gestegen tot meer dan 35 procent. Mensen met een vast contract zien hun werk veranderen door automatisering. Deze veranderingen veroorzaken onzekerheid en stress. Met name jongeren zullen de gevolgen ondervinden van een steeds dynamischere arbeidsmarkt. Ik ben bijna klaar met mijn opleiding voor apothekersassistent. Het is een vakgebied waar veel is in veranderd. Veel dingen die de apotheker vroeger zelf deed, gebeuren nu door de computer. En dat neemt alleen maar toe. Ik studeer logistiek en transport. In de komende jaren zal er veel worden overgenomen door automatisering. Waardoor het werk dat ik zal doen, steeds zal veranderen. Uit wetenschappelijk onderzoek dat wij hebben gedaan, blijken er twee vaardigheden essentieel voor de toekomstige arbeidsmarkt. Dat zijn aanpassingsvaardigheden en proactiviteit. In dit project trainen wij jongeren op deze vaardigheden, zodat ze zich beter kunnen redden op de onzekere arbeidsmarkt van de toekomst. Het ontwikkelen van de training doen we in samenwerking met de jongeren. Deze co-creatie zorgt ervoor dat de training goed aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep. Daar komt bij dat de kans op een vast contract heel klein is. De toekomst is onzeker en vind ik best wel spannend. Ik hoop dat deze opleiding, deze cursus me daarbij kan helpen. Aan de training is een onderzoek gekoppeld om nader te onderzoeken op welke momenten de vaardigheden het beste werken. Met de resultaten kunnen we gericht aanbevelingen doen voor het onderwijs van de toekomst.